Goed dat jullie er weer bij zijn. We gaan weer een nieuw dagje zoeken, lekker pieperen. Het is fris vandaag en we hebben 25 abonnees. Het is nog niet veel, maar ik vind het al leuk. Tof dat jullie zijn geabonneerd. We hebben een klein feestje te vieren. Yeah! yeah. We gaan lekker zoeken. Yes! Eerste vondst: een zegelloodje. Kennelijk. 300. Nou ja. Thuis even schoonmaken. Is wel apart. Achterkantje kogelhulsie. Niks meer op te lezen. Zo, dit is een mooi loodje. Een S. De achterkant. Een leuke. Nou, aan de andere kant niks. Maar deze is mooi. Constantin 26, hoogsignaal. Wat zal dat zijn? Wat zal het zijn? Even kijken. Zo dan. Is dit dan heel? Jeenig. Ja, kijk dan. Dat zijn gouden plakken. Die zijn heel dik. Ik denk oh. dat uh... dit is werk van mallepietje geweest volgens mij. Ik heb er maar één zijn geweest. Ja. Ik weet niet of jullie het Sinterklaas journaal hebben gezien. Maar uh, die mallepietje doet gekke dingen hoor. Hebt hij ook nog aan ons gedacht? Hé, hey. kik hè? Ja. Lekker hoor. Jij ook eentje dan? Ja, nou, en ik ja. zullen alles delen. Ja, bedankt, ja toch? Bedankt, ik een beetje meer dan als jij. Bedankt Sinterklaas. <laughs> Dankjewel Sinterklaas. En Malle Piet, natuurlijk. Even bij mijn maatje kijken. Hij vindt een zegolloosje. ga ja, niet echt wat op moet Oh ja, ja. Ik heb nog wat te mijn tanden of zo al bij Ik heb ook hem ook. Ik hem bij, oh, wacht even. Even poetsen. Ja, ga ja ja, ja, ja, ja. Er staat wat op, er staat wat op. Terwijl de politie uitdrukt op de achtergrond. Nee, die kwam niet voor ons. Even kijken. Geduld is een schone zaak. Ah. Ja. Een beetje spuren erop. Een beetje natuurlijke. Het is een BG, EG. is een mooie. Yeah. Dit is een leuk loodje. Rijk, en recht, REGT. Ja, hij is mooi. Mm -hmm. Weet iemand het nu al wat het is, dan hoor ik het graag. Laat het even in de reacties achter. Mooie vondst, Ben. Ja, toch. Ik geef hem oh, weer mooi. terug aan jou. Ja. Doeg, doeg. In de pocket. Zee, zee. Nee, dat Alleen, daar gaan Guldertje 1980. Kom op, het klingend niveau binnen. Ja, maar daar staan ze bekend om. Ja. Zo. Is dat ja, toch leuk? Dit is al de derde ambulance die voorbij komt. Weet niet wat er allemaal aan de hand is. Wij kunnen het niet zijn. Hè? Nee. Daar een politie -heli in de lucht. Kijk. Er is heel wat aan de hand. Maar wij zijn lekker ontspannen aan het zoeken op een akkertje. Wij maken ons niet druk. Hè? Wat zonde zeg. Kapot vingerhoedje. Jammer. 2 euro. Nou ja, toch nog een muntje. Kijk, die hadden we nog niet gehad. Achterkantje van een lepeltje. Of een voorkie. Er staat geen uh, niks in gegraveerd. Misschien komen we de rest straks nog wel tegen. Nog een vingerhoedje, weer helaas plat en stuk. Ah, nou brengt hij nog een. Nee. Niks aan te doen. Weer een leuk loofje. Ik denk dat er een uh, of een 13 of een 15 in staat. De andere kant niks. Hij ja, is lekker. Zo, we zitten weer lekker warm bij de kachel. Opgefrist en wel. Want ik had aardig koude voeten gekregen van dat natte gras. Leuke vondsten gedaan, gave zegelloodjes. Weet jij iets meer te vertellen over een van deze zegelloodjes? Laat het even achter in de reacties. Ik zoek nu ongeveer anderhalve maand met de Equinox 800. Perfect apparaatje. Ik ben er erg blij mee. Zelfs de kleinste dingetjes. Zoals dit sluitingje van waarschijnlijk een leverpastei of iets. Komt gewoon heel lekker binnen. Ik hoop dat jullie met plezier naar deze video hebben gekeken. Laat voor de moeite eventjes een blauw duimpje achter. Abonneer. En ik zie jullie bij de volgende video.